Heijn en is een van de bekendste producenten van Delsblauw Aardewerk. We zijn een ambachtelijk maakbedrijf dat het eeuwenoude ambacht springlevend houdt. Met respect voor de eeuwenoude traditie zoeken we steeds naar nieuwe wegen en naar vernieuwing. Zo hebben we de twee grootste Delsblauwe vazen ter wereld gemaakt. De vazen zijn op authentieke wijze gemaakt in de porseleinstad Jingdezen om vervolgens de reis naar Nederland te maken. In Delft wachten deze twee reuzen van ruim 3 meter hoog een feestelijk onthaal met een heus VOC schip, net als vroeger. Wil jij de fase met eigen ogen bekijken? Kom dan tussen 13 en 19 december naar de Pauw, de Delsblauwe fabriek aan de Delftweg 133 in Rijswijk. Ga naar de grootste voor meer informatie en aanmelden voor activiteiten.